Dus opnieuw, de agent zei... We breken hem in stukjes. De agent zei... Nu jij. Ure te gaard. Mag ik u rijbewijs zien? Ja, ik vind hem mooi. En nou, de agent zei... De agent zei... Ja, u reed te hard. U reed te hard. Mag ik u rijbewijs zien? Spanjaarden zeggen de H een beetje als een G, hè? U rijdt te ja. hard. Hard. Hard. Ja, ja nou, hard. dat er wel goed. Oké, okay, zin 2. De bal kwam hard tegen de scheenbeen van de keeper. Nu jij. De bal kwam hard... Tegen het is geen win van de kieper. Ja, ik vind hem goed. Wanneer je schreeuwt van angst, schreeuw je een angstschreeuw. Wanneer jij schreeuwt van angst, schreeuw jij een angstschreeuw? Oh, wat een rotte woord. <laughs> ja, nog een keer. Wanneer je schreeuwt van angst, nu jij, wanneer je schreeuwt? Wanneer jij schreeuwt van angst, Schreeu schreeuw. Schreeuw je een angst? Schreeuw. Schreeuw je een angstschreeuw? Schreeuw je een angstschreeuw? Oh, wat een rotwoord, geweldig. <laughs> Even kijken hoor, in de lente groeien de blaadjes weer aan de bomen in de tuin. In de lente groeien de vlaatjes weer aan de women in de tuin. Ja, nou die vond ik geweldig. Over twee weken heb ik een reunie van mijn middelbare school. Over twee weken heb ik een reunie van mijn middelbare school. Ja, begrijp je de zinnen trouwens? Ja, ja, ja voor ja? dit moment wel. Ja. Oké, okay, okay. als je niets, niets begrijpt moet je het zeggen hè? Oké. Okay. Oké, okay. even kijken hoor. Bij het grote witte huis staat een mooie houten schuur. Bij het grote witte huis staat een mooie houten schuur. Huis. Huis. <laughs> Wanneer je naar één punt kijkt, ga je scheel kijken. Wanneer jij naar één punt kijkt, ga jij een schil kijken. Ja, punt hè, geen punt. punt. punt. Wat is een, een schil kijken? Uh, dit. <lacht> <lacht> Oké. <Okay. lacht> Met okay. hem kan je altijd lachen, hij maakt veel grapjes. Met hen kan jij altijd lachen. Hij maakt veel grapjes. Ja. Morgen wordt oma 88. Morgen wordt oma 88. Ja, 88. Ja. Uh, elke ochtend neem ik voor mijn ontbijt een witte boterham met hagelslag. Elke ochtend neem ik voor mijn oomwaard een witte boterham met gachslag. hagelslag. Hagelslag. Hagelslag. <laughs> Dat is moeilijk, hè? Ja, hè? Tomatensoep is rood en sinaasappelsap oranje. Tomatensoep is rood en sinaasappelsap oranje. Ja, ik kan hem goed. De schapen grazen in het groene gras. De schapen grazen in het groene gras. In, ja? het, groene, in het groene gras. Goed zo, groene gras. <laughs> groene gras. <laughs> Wanneer het koud is in de winter gaat de kachel aan. Wanneer het koud is in de winter gaat de kachel aan. Ja. In een Spaanse omelet uien. In een Spaanse omelet oren uien. Ja, maar vergeet wat? niet wat, wat wilde je zeggen? Ik, ik, ik vergeet wat is een uh, omelet. omelet. Een tortilla española. Oké, oké, oké. Ik wist dat, maar ik, ik vergeet het. Oké, oké. De natuurramp kwam in het nieuws. De natuurramp kwam in in het, nieuws. Ja, in het, nieuws. In het uh, nieuws. Haring moet je eten op een wit broodje met uitjes. Haring moet jij eten op een wit broodje met uitjes. Op een wit broodje. Op een wit broodje met uitjes. <laughs> <Ja>. <laughs> Uit de fontein kwam zuiver water. Uit de fontein kwam zuiver water. Ja? zuiver, zuiver ja. water. Ja, zuiver water. Uh, de moeder van mijn partner is mijn schoonmoeder. De moeder van mijn partner is mijn schoonmoeder. Schoonmoeder. Schoonmoeder. schoonmoeder. <laughs> Met een bezem veeg je de vloer maar echt schoon wordt het met een stofzuiger. Met een bezem vecht jij de vloer, maar echt schoon wordt het met een stofzuiger. Stofzuiger. Stofzuiger. Stofzuiger. <laughs> ja, Zo. ja. Stofzuiger. Van veel poffertjes en pannenkoeken eten word je dik. Van veel provertjes en pannenkoeken eten, boor jij dik. En hoe heten die kleine dingetjes? Uh, de <laughs> en... Pof, poffertjes Poffertjes. Poffertjes. Ja, ja, poffertjes. Uh, na een lange periode van miseregen scheen eindelijk de zon. Na een lange periode van misregen is geen eindelijk de zon. Ja. De Sagrada Familia is een imposant gebouw. De Sagrada Familia is een imposant gebouw. Ja. Toen de jongen uitgeleed moest het meisje schaterlachen. Toen de jongen uitgeleed moet het meisje schaterlachen. Ja, kan dan... jij... Uh, zin in het Spaans? Je je zin? Een zin in het Spaans? Wanneer... Ja. Toen de jongen uitgleed? Ja. Uh, dat weet ik eerlijk gezegd niet. <laughs> <Ja>. <laughs> ik weet dat vallen is. kr volgens mij. Toch? Aha. Maar wat is uitgeleiden? KR, Wanneer... hè? Wanneer... Ook okay. Kaer? Caer. wanneer de joven caer, La chica debe reírse. gaat lachen? Ja, dus dat schaterlachen? er lachen, want ik kon het niet goed vertalen in het Spaans, dus ik zocht het ook op inderdaad. Maar... Ja, ja, ja, ja. Dat ja. is echt reírse. Oké, okay. oké. Okay. Uh, het vlees was rot en had een walgelijke geur. Het vlees was rood en het had een walgelijke geur. Walgelijke. Walgelijke. Ja, het had een walgelijke geur. Je weet wat walgelijk walgeluk is? Nee, nee, nee. nee. Uh, vies, smerig. Oké, okay, oké. Okay, Stinkt. Vies. Tenminste, in dit, ja, in dit geval ja. walgelijk is iets... Um, ja. Ik vind softijs lekkerder dan schepijs. Ik vind soft-ijs lekker, lekkerder dan schep -ijs. Ja, en je, en je zoontje is met me eens hoor ik. Ja, ja, ja. Spel met mij. vrouw. <laughs> nee, hij vindt soft-ijs ook lekkerder dan schep Oké. Okay. Ja, dat dus ja. is, is uh, echt reis toch? Ja, soft-ijs is wel lekkerder vind ik. Nou, ik vind het helemaal goed, uh, Javier. Zou, zou ik nu uh, Barbara even uh, oplezen? Oké. Okay. Even kijken hoor. Moet ik even kijken hoe ik stop sharing. Het is moeilijk, hè? Ja, ik vond hem, zelfs ik vond hem heel lastig. En ik ben een Nederlandse, dus... Uh, moet ik ja, ja, ik probeer uh, vandaag ik probeer met, een, uh, met een werker om te lezen. Uh, ja? en, uh, ga je me uh, woord te lachen? <laughs> kan ik niet, kan niet de laatste zin kan niet, uh, zeggen. Nee, is het niet gelukt?! Nee, nee nee. <laughs> ja wacht even hoor, want ik had hem wel gevonden, maar dan moet ik hem weer even opzoeken. Nou, ik vond je filmpje erg goed hoor. Ik was trots op je. Even kijken hoor. Waar zit mijn uh, tijdlijn? En ik had hem natuurlijk weer niet paraat. Dat gaat weer lekker. Ja, dan nou ga ik die even delen. Waar staat die? Uh, die moet even weg. Share. Die. Hallo. Share. Even kijken. Oké. Okay. Is dat hem? Nou, Oké. Okay. Er was dus een meisje... Dat heette Barbara. Barbara had een groentewinkel en verkocht rabarber. Daarom noemden alle mensen dat meisje rabarber Barbara. Later begon Barbara een café met een bar. Op het raam stond rabarber Barbara Bar. Daar kwamen wilde mannen op bezoek, echte barbaren. De rabarber Barbara Bar barbaren. Oh, wat hadden die mannen lange baarden. Die baarden noemen ze Rabarber, Barbara, Bar, Baarden. Bar, bar, <laughs> en die barbier die de lange baarden moest knippen, was de Rabarber, Barbara, Bar, Barbaren, Baarden, Barbier. Hey. Oh <laughs> Oké. Okay. Ik heb gedaan. Nou jij. Oké. Okay. Dat okay. is mijn beurt. Er was een meisje dat heette Barbara. Barbara had in een grote winkel en verkocht rarbarber. Rabarber. Rabarber. Rabarber. Rabarber, ja. Daarom noemde alle mensen dat meisje Rabarber Barbara. Ja? Later begon Barbara een café met een bar. Op het raam stond rabarber Barbara, bar. Ja? Daar kwamen wilde mannen op bezoek. Echte barbaren. Ja. De bar, barbare, barbaren. Wat <laughs> hadden die mannen lange barbaren? Waarden. Waarden. <laughs> die waarden noemen zij. Rabarber, Barbara, bar, Barbaren, Waarden. En de barbier die die lange waarden moest knippen was de... ...rabaver barbare barbaren barba ja, den Nou, ik vind hem goed! <laughs> oh yeah. mijn vrouw is op de <laughs> Ik vond hem oh yeah. leuk. Ik vond hem hartstikke goed. Ik ben hartstikke goed. <laughs> oh, yeah, yeah. <laughs>